Terroristen proberen door het plegen van aanslagen angst te zaaien in de maatschappij te ontwrichten. Dat is de definitie van terrorisme. Explosie in het flatgebouw waarbij een vrouwelijke regisseur is omgekomen. Ze was er samen met Martiek. Politie! We zijn in oorlog, Joël. We zijn aangevallen op eigen grond. Een aanslag. Open logboek. 9 uur 33, start Gouden Uur. Voel je je Nederlander of ga je? Maar roy, mocht je of Ik moet het uitzoeken. Hoe ga jij me vervolgen? Hé, staan blijf Stream het gouden uur op NPO.